Dag leerling, tijdens deze nieuwe oefening over Londen ga je me minder vaak de uitleg horen geven over wat ik doe, omdat je dat in de klas al gekregen hebt. Ik wil de oefening wat vlotter laten verlopen. Dus ik moet alles selecteren. Ik doe dat nog altijd met ctrl-a om de tekst aan te passen in Arial en 12 puntgrootte. Arial is met een i'tje. Areal 12. En zo. Ik moet de titel gaan aanpassen. Ik dubbelklik op Londen, zet die al op 18 Vet en onderstrepen. Zo. Tekstkleur een donkergroen. Dus ik ga de tekstkleur ergens iets donkergroen zoeken. Zo. Voilà. En dat is donkergroen. Ik heb de oplossing er ook bij. Dit is vrij lichtgroen. Maar op zich niet zo'n probleem. Inleiding. Is een in nieuw titeltje. Ondertitels krijgen dezelfde opmaak. 14, vet, cursief en lichtergroen. Dus wij de hem Vet, cursief, 14. En een lichtere groenkleur. Dus ik zal deze eventjes pakken. Die opmaak moet naar. Alle andere titels. Dus ik ga dubbelklikken op het verfkwastje. Ik duid de titels aan. Zo, ik kan er ook één keer in klikken als het één woord is. Dat is gemakkelijk. Land van herkomst. Zo, en klimaat nog één keertje klikken. Niet vergeten het verfkwastje uit te zetten. En ik kan terug verder doen. De laatste zin van de eerste linie, dat moet vierkante kilometer zijn. Dus ik duid hem de twee aan en ga ofwel met deze knopjes werken hier van boven. Zo. Ofwel rechtermuisknop. dat had ik in de klas gezegd. Bij teken kan je bij de positie kiezen voor super, subscript of normaal. Uh, zo, dus vierkante kilometer is gedaan. Uh, Alinea onder, moet onder architectuur moeten twee kolommen worden verdeeld. Zal jullie eventjes laten zien hoe dat die er ongeveer gaat moeten uitzien. Dus twee kolommen, een lijntje ertussen. En de afstand tussen die lijntjes, of tussen de kolommen, moet 0,8 cm zijn. Eerst aanduiden. Invoegen. Frame. Zo. Ik zet eerst mijn twee kolommen al aan. Bij kolommen 2 de breedte is 0,8. Niet vergeten, er moet een lijntje tussen. Ik had het lijntje groen gemaakt. Zo. Bij de randen moet ik die op niets zetten, anders gaat hij zo'n rand rond mijn kolommetje zetten. En bij type gaat hij dat 2 cm breed maken. Dus ik ga zeggen, het moet 100% zo breed zijn als de andere alinea's zijn. Druk op OK en mijn klompje is klaar. Hè? Even kijken. Ja, lijntje ertussen. Je weet in het afdruk voorbeeld gaan, uh, gaan die lijnen weg zijn. Ik zal het even laten zien. Zo, voilà. Dus dat ziet er zo uit. Afdrukvoorbeeld sluiten. Volgende opdracht. Titelpleinen moet op de volgende pagina beginnen. Dus voorpleinen gaan staan. Ctrl-Enter. Dan springt hij naar de volgende pagina. Onderpleinen zie je voorzien van opzommingstekens met meerdere niveaus. Dus ik scroll naartoe, Zo. Dus heel gemakkelijk duid eerst alles aan. Zet de opzommingstekens aan. Zo. En ga dan aanduiden wat dat niveau dieper moet staan. Dit moet een niveau dieper. Ah, het valt juist van het scherm af. Hier staat het knopje. Inspringen, vergroten. Wat kan je ook doen? Als je niet veel moet inspringen. Je kan er gewoon voor staan en op de tab toe drukken. Dat doet net hetzelfde. En dan Lester Square nog eventjes. Eén niveautje lager. Zo. Voilà. Land van herkomst moet met een tab uitgeleid worden. De tab staat, als ik me niet vergis, op 7 cm. Ik een beetje inzoomen en is het makkelijker lezen. Afstand is 7 cm. Duidt de alinea aan. Rechtermuisknop Alinea. Je gaat naar het tabblad tabs. Dus nergens anders maar naar tabs gaan. Je typt 7 in, drukt rechts. Drukt opnieuw. Dan is hij ingesteld. Oké, okay. we zien dat er controle van boven. daar staat een rechtse tab op 7 cm. En natuurlijk op de tabtoets gaan drukken voor iedere plaats waar dat tab moet komen. Als je de niet afdrukbare tekens aanzet, zie je dat heel erg duidelijk. Dat ik daar op de tabtoets gedrukt heb. Zo. Moest je achteraf zeggen: die tab op 7 die is niet goed. Dat moet 8 of 9 worden. Je kan dat vastpakken, slepen waar je wilt. En je ziet dat alles mooi mee opschuift. Hè? Dus ik zet eventjes terug op 7 centimeter. Zo. Dat zijn de tabs. Dat was dit stukje. Dan moeten we een tabelletje gaan maken. Dus onder klimaat een tabel gaan invoegen. Dus ik kan hier kiezen voor tabel invoegen. Dat gaat ook of via tabel en dan tabel invoegen. Ik ga het eventjes met het knopje doen. Zo, het is een tabel van 3 op 3. 3 3 rijen. Zonder lijntjes. Dus die ga ik bij de tabel eigenschappen al uitzetten. Bij de randen duidelijk eventjes niks aan. Zo. Ik ga even de tabel vullen. Januari, zo. En juli. Maximum temperatuur. En minimum temperatuur. Daar staat die al. 15 graden. De graden staan langs de 0 op je toetsenbord. Onder shift toets indruk. Min 21 graden. Dan staat er nog 35 graden en 7. Zo. Alles centreren behalve de eerste kolom. En eens even kijken. Dit moet in een donkergroen staan. Dus bij de tabel eigenschappen ga ik de achtergrondkleur op een of ander donkergroen zetten. Zo. Oké. Okay. Dat is wel heel donker, zie ik. Misschien wat lichter moeten doen. Dat is wat moeilijk leesbaar nu. Is een lichtergroen. Misschien is dat al wat beter. Dat is al beter. Linkerkant. Zo een geelgroeniger kleurtje. Dus we gaan hier weer de kleuren iets groeniger zoeken. Deze. Ja, oké, okay, is prima. Die tekst in het zwart-zwart, maar deze tekst in het groen. Dus de tekstkleur ook in een groen zetten. Ik zet het donker genoeg, zodat het goed leesbaar is. En eigenlijk, als ik goed kijk, lijkt dit iets grijziger van, van kleur. Dus ik zal bij de tabel-eigenschappen die kleur ook op het lichtste grijs zetten. Zo, vallen. Voilà. Ik zie dat de tabel wat hoger lijkt. Dus ik zal de rijen eens eventjes kijken bij de hoogte. Normaal gezien vind ik dat hier ook wel voilà. een tabel. Tudududum. Grote rijhoogte. Dus even kijken, staat dat nu niks ingevuld? Dus ik ga eens om 0,6 zetten. Dat verandert nog niks. Dan gaan we iets anders aanduiden. Proberen nog wat hoger te krijgen. Dat leek mij al wel prima. Ik heb het nu gezet op. Het ging wat snel. De rijhoogte gezet op 1,1. Misschien was het voorbeeld juist 1 cm. Ik ga het even zo laten staan. Ik zie wel dat het niet uitgelijnd is in het midden. Zoals hier de, de letters en cijfers staan. Dus ik duid dat ook aan. Dat wel eigenschappen. En ik ga de tekst eventjes zoeken. Tekstverloop verticaal uitlijnen. Dat moet gecentreerd zijn. Oké. Okay. Oei. Hij heeft alle kleuren weggedaan. Dat is heel vervelend. Dat zal een bug zijn in deze versie. Ik zal eens even kijken wat dit geeft als ik het opnieuw probeer. Oké, okay, dat is duidelijker. Dus nu heb ik het met een aantal rijen gedaan. Het zal dus inderdaad gewoon een bug zijn. Hè? Ja, oké, okay, nu heeft hij het gedaan. Dat is de tabel. daaronderin even kijken naar de opgave. Dus de aantallen uh, hebben we gedaan. De arinia onder klimaat zelf opmaken. En dan komt inderdaad de onderstaande afbeelding, maar die moet eerst van boven. Dit is de eerste afbeelding, die moet hier van boven komen. Ik zal het laten zien. Zo. Dus ik ga hier de foto invoegen. Invoegen. Afbeelding. Openen. Je gaat zien dat er een stukje vanaf moet gesneden worden, hier aan de rechterkant. Langs dit, ja, een zebrapad is het niet, maar die dubbele scheidingslijn. Dus ik doe, ofwel, dubbelklik. Je krijgt een eigenschap en je gaat bij bijsnijden langs de rechterkant wat dingetjes wegsnijden, je ziet dat. Of je drukt rechtermuisknop en je pakt bijsnijden en je pakt de vulgreep hier vast en laat die dan los. Ik zie wel dat er nog wel wat aangepast moet worden. Er moet een kadertje rond, dus ik dubbelklik. Ik vind dat eenvoudiger. Je kan ook met de knopjes van boven en van onder gaan werken. En dat lukt natuurlijk ook. Bij randen ga ik er een rand rond zetten. Die rand lijkt mij wat dikker, dus misschien op 2 cm zetten. Een groene kleur geven... Ik zie ook dat er schaduweffect is, dus ik duid dat ook al aan. Oké, okay. de foto is wel nog veel te groot. Dus ik ga hem wat verkleinen. Zet hem aan de rechterkant. Nog een beetje groter zie ik. Zoiets. Misschien een beetje een tikkeltje te groot nu. Ik ga ook nog... Uh, ik vind het niet mooi dat die van zo kort bij de tekening aansluit. Bij de afbeelding. Dus ik ga zorgen dat er een halve centimeter ruimte is. Ik uh, moet altijd eventjes zoeken... Bij de omloop wil ik dat er links een afstand van een halve centimeter gewaarborgd wordt. Oké, okay, voilà. Ik komt het daar niet zo heel veel tegenaan hè. Goed. Maar toch nog weer iets groter. Probeer het ongeveer zo groot te krijgen als in de opgave staat. Hè. Dat is weer te groot, denk ik. Zo, oké. Okay. Um, scrollen naar onder. Dan moeten we die onderste afbeelding nog. We zijn er bijna door. En daar moest je erop letten dat hij op die pagina past. Verklein de foto zodat hij er nog net op past. Dus ik ga die hier toevoegen. Invoegen. Afbeelding. En daar is de afbeelding. Oh, die is juist klein genoeg. Behalve als ik zo dadelijk natuurlijk even centreren. zo ik die laatste nog ga doen. Een kop en voettekst gaan moeten toevoegen. Dus waar ook een paginanummertje in staat. Ik ga die even laten zien. De koptekst. Daar staat mijn naam en een klas. En waaronder staat een paginanummer. Dus ik ga eerst bovenaan de koptekst doen. Ik kan er op ieder blad doen natuurlijk. Koptekst komt op iedere pagina. Eenmaal klikken in de witte marge. Druk op het plusteken. Ik ga mijn naam daar al noteren. En als klas zet ik er nu als voorbeeld 3 ECT bij. Die moet gecentreerd staan. En in een grijze kleur. Oei, niet de accentkleur, maar de tekstkleur. Een grijzere kleur. Even kijken of er nog een opmerking is. maak de letterkleur grijs? Nee, dat maakt niet zoveel uit. En dan onderaan nog een voettekst toevoegen. Daar moet gecentreerd het paginanummer komen. Dus je zegt invoegen. Paginanummer, daar staat hij. Ik ga eens even kijken. Het staat in areaal 11. Maar dat wil ik ook hier in het grijs krijgen. Zeer moeilijk te zien natuurlijk nu op dit, uh, op dit schermpje. Even kijken hier. Ik ga het afdrukvoorbeeld er eens bij pakken. En dan zien we het wel duidelijker. Ik zal eens inzoomen. Op 100%. Zo. En dan zie je het van onder wel naar pagina 1 en pagina 2. Je ziet dat het niet helemaal juist binnen de marges past. Dan gaan we kijken hoe dat we dat kunnen oplossen. Zo dus kijken naar het voorbeeld. Architectuur parken. Ja, dat gaat zijn omdat die foto wat te groot is. Dus ik hier een regeltje kan wegwerken. Gaat die waarschijnlijk juist voldoende zijn? Die afdrukkbare tekens hebben bij daar. Is de pagina-einde? Dus die heb ik hier nodig. Hè. Zo, Ctrl-Enter. Voilà. Dus ik heb hier Ctrl-Enter gedaan. Ik heb plein even bij mijn vorig blad gehaald. Ctrl-Enter gedaan. Je ziet het ook aan het ingevoegde pagina-einde. Dus ook als ik hier bijvoorbeeld die hele alinea zou wegdoen. Dan zie je, kijk, ik heb nu delete gedrukt. Dit springt niet naar boven, omdat het pagina einde er staat. Ik heb het wel ongedaan maken doen. Want het was niet de bedoeling dat ik een stukje ging wegdoen natuurlijk. Voilà, ik denk dat de oefening af is. Even controleren. Hier, die moet wat kleiner gemaakt worden. Zo, nog een beetje kleiner zie ik. zal dus mijn scherm eens wat groter maken, zodat jullie dat wat duidelijker zien. Voilà. Dat moet het zijn. Kijken even naar het afdrukvoorbeeld. En voilà, onze pagina staat erop. Persoonlijk zou ik de marges wat aangepast hebben. Maar, maar op zich, dat stond niet in de opgave. Hè. Hier zou je dus het een en het ander kunnen aanpassen nog. Van de voettekst. Ik vind dat dat wat mooier eruit komt. Maar dat werd niet gevraagd. Hè. Goed, dat was de oefening.